Wie is de absolute held van jouw club en moet volgens jou clubheld van het jaar worden? De barkeeper? De materiaalman? De scheidsrechter? Of toch de klustijger van jouw vereniging? Nomineer jouw vrijwilliger die deze titel verdient. Doen, want je wint een feestje! Meld je clubheld nu aan voor de verkiezing clubheld van het jaar op clubheld van het jaar. Nl. Rabobank is vanaf haar oprichting nauw betrokken bij clubs en verenigingen. Dat komt omdat wij als coöperatie ook een soort vereniging zijn.